Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik wat knutselen. Ik ga een schilderijtje maken. En wat heb je nodig? Verf. Een kwast en een potlood. Waspokraatjes. Een mini schilderijtje. En schildersteep. Ik ga nu met het schildersteep de randjes bedekken dat die wit zijn. Ga nu kleuren. Ik heb nu de achtergrond gedaan. Ik ga nu met een potlood en een zwart basco krijtje een boom maken. Ik heb er even wit bij gepakt en dus nu kan ik de bloesem in de bomen maken. Ik ga nu een paar details maken. ga nu de taper. Ik ben super blij met mijn eindresultaat en ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. En het is ook nog een leuke tip, je kan het als cadeautje gebruiken of voor moederdag. En dan zie ik jullie later weer, ciao!